Hallo. Ja, het is, um, het is me niet altijd helemaal duidelijk wanneer ik live ben, want ik knip het nogal wat en dan wachten we weer iets. Dus, uh, maar we gaan uit dat het goed is en dat ik nu live ben. Dus super dat je erbij bent vandaag. En uh, dan gaan we het hebben vandaag dus over Twitter en YouTube. Content marketing met Twitter en YouTube. Hoe doe je dat nou? Um, en wie ben ik om er zeg maar, van aan te nemen? Als het goed is, volg je mij al langere tijd. Mijn naam is Merel Smedes, eigenaar van Communicatievogel. Het bedrijf bestaat al zes jaar, meer dan zes jaar. En ik help ondernemers en organisaties met sociale media en bloggen. Dit kan of bij mij uitbesteed worden, of je volgt een online programma, of je krijgt coaching van mij. Kan allemaal. Dus als je dat interessant vindt, Kun je daar contact met me over opnemen, maar daar gaat het niet over vandaag. We gaan het vandaag hebben over wat jij gratis kunt doen voor Twitter en YouTube. In eerste instantie is het heel belangrijk om je doelgroep in de gaten te houden. Wie is je doelgroep? Wat is je doelgroep? En um, wat, wat vinden ze belangrijk? Waar moet het over gaan? Dus uh, hou dat in de gaten van wat zijn de interesses van je doelgroep? Welke problemen lopen ze tegenaan en wat willen ze morgen weten? Zodat... Je het gesprek met ze aan kunt gaan voor het moment dat ze erop zitten te wachten, zeg maar. Dus daar, denk daarover na voordat je gaat twitteren en voordat je dingen op YouTube zet. Als je eenmaal weet wat je doelgroep precies is, waar ze tegenaan lopen en waarmee jij ze kunt helpen, dan ga je twitteren. Het is, voor Twitter is een vrij vluchtig sociaal medium. Dus het is heel belangrijk om meerdere tweets per dag te versturen. Je kunt zeg maar één tweet meerdere keren twitteren. Ik twitter vooral mijn blogs, eh, vijf blogs per dag, minimaal. En soms eh, een afbeelding erbij met een quote of iets dergelijks, zonder blog dus. En eh, dat zorgt gewoon voor meer websitebezoekers. En Twitter heeft voor mij ook ervoor gezorgd dat mijn bedrijf echt, eh, zeg maar, ging werken. Ik zie opeens mijn kat over in beeld, maar goed, um, in ieder geval. Twitter is heel belangrijk dus. Het gebruik van Twitter is ook gestegen. Dus het is heel handig om dat gewoon te blijven gebruiken. Uh, als je dan een Twitterbericht schrijft, gebruik ook hashtags. Je kunt bijvoorbeeld het thema van het Twitterberichtje als hashtag gebruiken als bijvoorbeeld een... Een tweet van mij gaat over bloggen. Gebruik natuurlijk de hashtag bloggen of schrijven. Iets wat eraan geredateerd is, kan ook. En natuurlijk ook de doelgroep. Dus in mijn geval zijn er ondernemers. En dan wordt het vaak ZZP, MKB en ondernemer. Maar stel dat je een hele andere doelgroep hebt. Zoals fotografen. Dan wordt het natuurlijk foto of fotograaf of fotografie. Of uh, als je bezig bent met audiospullen, dan wordt het bijvoorbeeld hashtag audiofiel of uh, geluid of muziek. En uh, dan kun je daarmee spelen. Sociale media, Twitter is dat natuurlijk, is er ook om het gesprek met mensen aan te gaan. En Twitter heeft gelukkig de hashtag durf te vragen, de hashtag DTV. Dus daar kun je op zoeken. Maar om het nog wat exacter te maken, ga je gewoon naar hashtag durf te vragen... en dan een term uit jouw vakgebied. Bijvoorbeeld voor mij is dat social media, maar het kan voor jou iets heel anders zijn. En dan kijk je gewoon van wat vragen mensen daar nu eigenlijk over. En je kunt antwoord geven en wie weet wat dat gaat doen. In eerste instantie zal iemand gewoon dankbaar zijn. Maar stel dat het een wat ingewikkelde vraag is. Dan kan het zomaar zijn dat ze echt contact met je opnemen. En dat is gewoon super. En als je het dan toch hebt over mensen met wie je het gesprek aan wil gaan. Omdat ze misschien interessante klanten zijn. Je kunt lijsten maken van dat soort mensen. Dus je kunt op Twitter een beetje zoeken um, naar mensen dus. En daar maak je dan een lijst van. En die mensen voeg je toe. En dan ga je af en toe kijken op die lijst van wat zeggen mensen. En probeer je het gesprek met ze aan te gaan. En af en toe een handig linkje te delen of iets dergelijks. En wie weet wat dat oplevert. Um, in ieder geval. Twitter heb ik eerst, toen ik net begon, lokaal ingezet en dat heeft echt wel geholpen, want ik kon, toen ik net begonnen was, een hele klantenkring van een bedrijf overnemen en dat was gewoon super, want toen had ik mijn bedrijf en kon ik er gewoon van leven. Dus dat was heel erg prettig en dat komt gewoon echt door Twitter. Dus je kunt gewoon tegen dingen aanlopen. Maar het zorgt sowieso ook op die manier dat je dus blogs en dergelijke deelt... voor meer websitebezoekers. En dan kan je website hangt natuurlijk een beetje van die kwaliteit af... weer zorgen voor extra mensen op je e-maillijst of gewoon klanten. Dus dat is uh, heel erg leuk. Hou ook je Twitter Analytics in de gaten. Daarmee kun je gewoon een beetje in de gaten houden van... Uh, de, wat voor interesses mensen hebben. Misschien wat voor vakgebieden ze interessant vinden. En dan kun je daar dus ook weer op inspelen. Dus voor Twitter... Dagelijks meerdere tweets, bijvoorbeeld met links naar je website of naar blogs of een inspirerende quote of een weetje. Hashtags met het thema van de tweet en doelgroep dingen. Uh, de hashtag durf te vragen met iets uit je vakgebied kan je echt helpen om het gesprek met mensen op Twitter aan te gaan. En maak ook lijsten van mensen die interessant voor jou zijn om het gesprek mee aan te gaan om te zien of daar wat meer uit kan komen. En dus Twitter Analytics. Dan gaan we nu verder hebben over YouTube. Um, ook bij YouTube is het heel belangrijk om je doelgroep in de gaten te blijven houden. Van wat vinden ze belangrijk, waar willen ze meer over weten, waar zitten ze morgen mee. En met name de vraag waar willen ze meer over weten is heel belangrijk op YouTube. Want YouTube is in Nederland de tweede grootste zoekmachine. Dus je hebt Google, daar zoeken de meeste mensen antwoord op. Maar er zijn dus ook heel veel mensen die gewoon naar YouTube gaan om iets te vinden. En um, dat maakt het een ideaal medium voor uitlegvideo's. Dus stel je werkt met apparatuur of um, ik leg bijvoorbeeld dingen uit over hoe je met Word teksten kunt nakijken of iets dergelijks. Dat zijn hele handige video's om te plaatsen op YouTube. Omdat mensen daar dus ook zoeken naar oplossingen. En die zoekterm die mensen dan gebruiken kun je dan weer zetten in de titel van je YouTube video. Zodat die dus makkelijker vindbaar is. Ook kun je op YouTube ondertiteling uh, toevoegen. Dat is ook heel erg handig, bijvoorbeeld als je ook slechthorenden hebt in je doelgroep. Zodat die ook uh, je video kunnen volgen, om het zo maar te zeggen. Dus maak daar ook gebruik van. Je kunt naast uitlegvideo's natuurlijk ook gewoon vloggen. Bijvoorbeeld over projecten waar je mee bezig bent, hoe het met je bedrijf gaat, hoe jij nu thuis werkt misschien. Um, allemaal dat soort dingetjes. En regelmaat is ook heel, heel belangrijk. Ik heb zelf ook een YouTube-account, zoek me ook, communicatievogel. Ik heb ongeveer 8 abonnees, het is echt heel weinig. Maar dat komt dus omdat ik niet regelmatig wat plaats. En als je dat wel doet, en ook bijvoorbeeld zegt van, hé, hey, ik plaats dan en dan een video en je daaraan houdt, kan dit ervoor zorgen dat mensen je ook echt gaan volgen. En als je dan dus die video hebt, kun jij... De link naar de video weer delen op je andere sociale media, zodat mensen ook echt naar je YouTube kanaal gaan om uh, jouw video's te bekijken. Dus dat kun je doen op YouTube. Ik zal het nog even kort samenvatten. De te, YouTube is dus de tweede grootste zoekmachine van Nederland. Daarom is hij heel erg geschikt voor uitlegvideo's. Zet de zoekterm, dus waar mensen wat op zoeken, Zet die in de titel. Maak gebruik van de ondertitelingsmogelijkheden van YouTube. Dus als je bijvoorbeeld uh, een video, zoals deze live video, die kan ik downloaden en op YouTube zetten. Dan kan ik er daar nog uh, ondertiteling onder zetten. Dus dan hoef je niet per se een heel edit programma te hebben als je in één take iets kunt opnemen. Um, maar goed, reageer ook op reacties. Ik weet niet of ik dat net zei, maar ik had dat dus niet goed gedaan een keer. Uh, terwijl dat echt wel handig is, want dat zorgt er ook vaak voor dat je weer hoger in de zoekmachine resultaten van YouTube terecht komt. En verspreid dus ook de links van je video's op andere sociale media, zoals op Twitter, om mensen op jouw YouTube kanaal te krijgen. Um, dus dit was heel erg in het kort wat jij kunt doen met Twitter en YouTube om je online zichtbaarheid te maximaliseren zonder dat het jouw geld kost. Het kost vooral tijd. Um, maar ik moet zeggen, met Twitter ben ik vaak wel binnen een kwartier klaar. Um, dus het hoeft niet heel veel tijd te kosten. YouTube, ja, dan maak je een video. Dat duurt vaak wel iets langer. En het uploaden natuurlijk ook hangt ook een beetje af van de snelheid van processors in je computer, denk ik. Ik weet het niet. Maar is ook heel erg handig om te gebruiken. Als je nog wat andere vragen hebt over deze twee onderwerpen, zet het in de reacties. Dan zal ik er volgende week uh, diep op ingaan of ik reageer gelijk in een reactie erop. Volgende week ga ik het trouwens hebben over bloggen en wat je, wat je kunt doen met bloggen om jouw gratis online zichtbaarheid te verbeteren. Dus we gaan het ook een beetje hebben over bloggen en search engine optimalisation. Dus uh, zoekmachine optimalisatie. Echt alleen over het bloggen. Ik ben niet echt een SEO expert maar wel met blogs dus. En uh, dan gaan we daar ook meer over hebben. Dus ik hoop dat je dit een fijne... Handige video vond. Deel hem aan je vrienden als dat zo is. Uh, blijf mij volgen. want uh, Volgende week komt er dus gewoon weer een live. Um, een Facebook live. En dan gaan we het hebben over bloggen. Tot ziens en fijne middag en heel veel succes.